Jarenlang heb ik gewandeld op eieren. Ik kon nooit het juiste doen of het juiste zeggen. Op een dag besloot ik dat ik er genoeg van had. En stampte ik op alle eieren en liep ik eroverheen. Die gebroken eierschalen sneden diep onder mijn voeten toen ik wegliep. Maar dit. Dit was het mooiste en het fijnste pijn die ik ooit heb gevoeld.